Hij gaat je de hij de de de nog? Ja, help kapot. Ik heb jumpers nodig. Oh, daar gaat ie. Nice, Andreas. Easy. Yo, leuk dat je naar nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben je terug op friske Games. Jongens, ik hoop ik ga genieten van deze video. Laat ze even een like achter, 5 likes zou zijn als je dat kunt halen. En ik zweer het, likes helpen me echt hard bij de motivatie om friske video's te maken. Dus alsjeblieft, like even zeker. Het zou heel tof zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want in het slechte geval moet je die abonneren in Plaats een leuke reactie, want ik vind het altijd heel tof om je reacties te zien en geniet van de video. Chris! Wie is deze part? Wat? Hoe zijn ze deze Bart? Dat is yeah, that's, that's Oscar! Dat is Oscar! Dat is Oscar! Volgende keer chase je hem up, yeah? Yo, ik ben up! Ik up ben... Yo, ik ben up! We kunnen in! Kom in, kom in, kom in! Uh, die is een 6 man. Ja, oh, nee! Kom op, kom op! Justina, Justina! We kunnen het hebben, we kunnen het hebben, Andreas. Je moet ja, niet up gaan als zij dat zien. Nee, als zij dat zien, dan zijn we fucked, gast. Ja, oh, hij is in diamond gechased, Andreas. Je moet de 2v2 of niet? Ga barden boven, ga bar boven. Ga staald? Nee, er staat een 6-man fake beneden bij je. Ja, nog niet of 6-man. Jouw soort van wel, we moeten nu even aardig wat gappen. Ik heb trouwens allemaal gappen, heb ik zojuist weten al geloot van al die keer die ik iemand heb gedropt. Ja, dus ja. boys, ik kan één keer pre-purg die up zijn. Ja, please doe. Dan merk je dat je niet Dan hebben jullie gelijk alles, dan hebben hier gelijk alles. Oh, zo is het doe. Doe, doe, erdoor wat dan? Nee, nee, nee, nee. Ook 2. Ik heb alles gepokt. Moet ik als daar? Oh ja, de ja, ja, ja let's, let's go, let's go, let's go, daar is gehaald, Oscar. Ik is er getrood. Moet ik up gaan of niet? Nee, nee. je kan er niet inkomen. Joost, je moet ons helpen Oh, Andreas die hadden we André, de de de de de echt de nodig. Ja. Wij worden gejumpt Somalië. Hij is hem niet. Mijn brand is WTF doet ze door, Joos? Je kan niet naar. Nee, dat kan niet als ze in combat is, hè? Ik heb een helpen, ik moet gebruiken. Oh mijn god, er is één helpen Help! Jam shoot! Ja sterk. Joost, oh ze worden. Kijk wat achter ons zit. Ja heel Somalië. Bro, Joostje moet opkomen. Hey kunnen wij nog up? jumpers ja. oh, jumpers dan. Hey, Joostje, hey, kunnen we nog up? Bij jullie? Ja, dat nee, is nee, nee, nee. Justina. Daar Just kunnen go, we nog let's go. Let's go, go, go, go, go, go, go. Go, go, go, Hoeveel kapsels heb je? Joost, kom hier naar mij, kom naar mij. Ik heb een goede area, man. Er ligt allemaal yo, toch allemaal keren? Joostje. weet ik als Justina. Komen? Ik kan naar Joost, hierop komen, streng, zo so mag oh, oh, ik... Nee, yeah, ik ben derde, ik ben derde. Nee, <laughs> nee. Absorb, absorb. Oh mijn god. Oh, oh mijn je, Pak die gear up, pak die gear ik op. Word nog steeds. Ik word nog steeds. Jumbo, jumpoes. Joost, ik cool hoor jumboost hoor Ja. ik ga bij eentje trappen. Ik snap er waarom dat je like dit doet. Ik like heb nog steeds geen enro. Ik ben eentje bijna dood. Like Als ik net streng verpakt heb, dan en er Lekker. Nee, is niet Oscar. Hier, stop ik wat daar beneden lopen. jij die bar daar of niet? Nee. er nee. Nee, is ook ja, een ja. random bar. Hoi Amy, hij gaat nog nog. Hij Ja, heel kapot. Ik heb jumpers nodig. Oh, daar gaat hij. Nice Andreas. Easy. <laughs> Easy, de video. Jullie kennen al Oscar wel, als je hem niet kent. Ja, dan heb je gewoon de video van Joost niet gezien. Echt een vage guy. Een hater. Haat op alles en iedereen, vooral op onze groep en vooral op mij en Joost dan. En altijd mooi om die guy dan een paar keer te killen en dan zeker zijn faction ben ik wel blij dat ik hem even heb 3 Regen. Geef iets. Ik, ik geef alles, geef alles. Speed is strength. Chuck shit je naar die, of niet. Nou, ik denk dat wel wel is, want ik bedoel, anders heeft Andreas ik... of ja, dan moet ik een set halen man. Even Oh ja, er is nog Ze iemand gejampt. 5, 6, oké okay, ga hier weg. weg. Andreas, ik word nog steeds uitgekrit. ik kan hier niet ik, ik doe alles op, ik doe alle potjes open. Ja, wacht, ik word heel de nitte koek gehouden. Ik kan, ik kan op, op, op. je uitmijnen, ik kan je uitmijnen. zou ik doen? Wacht, ik heb geen blokken, please zeg dat ik blokken heb in mijn invloed. Ik heb nee, blokken? Nee, nee. Ik ga je uitminen, oké? Okay? Ja, ja, ja. Ik blijf weer, S-rollen. Oh, ze zijn zo dom! Of zouden Jesus. Jullie, nee, jullie moeten echt denken. Kijk, ja. Weet je niet naar binnen, hè? Hoeveel man zit erin? Hoeveel man zit erin? Splash is 1, 2, 3, 4. Waarschijnlijk heel veel. Wacht, oké. 1, 2, 3, 4. 5 5 of 6? Ja, één van die twee. Kom op, soort kwart op jou. Kut. Er is eentje naar boven geprold. Ja, ze zijn Allemaal. naar boven gepropt. Ik was bijna klaar. Oh, dan laten we deze guy ja. hier beneden toch? Ja dan houden we dit guy gewoon... Ja, je kan, shoot. Je kunt jumpen nu allemaal, shoot. Nee, dat is niet allemaal gejumpt. Oh, ik ben ProBox, Kiano. Help jullie, gaan zo, kom op. Jeet, dit kunnen we gewoon fighten, want iets, wat doen we moeilijk. Oh, sorry. Ja, ik heb toch geblokt, ik heb toch geblokt. oké, probeer naar binnen te gaan. Alex en Andreas. Ik Probeer ze weg van je het Ja, ja, ook, ja, ja, ja, ik ben binnen. Said, nice, easy. Ja, lach... man, ze zijn effe stukken, brood. ze zijn stukken, ze zijn stukken kom, Fight ja, fight Iedereen is er niet, iedereen er niet, iedereen er niet Nu! Ja, ja, ik kom erin, ja, ik, ik kom aan. Nou, ben je er ook als diamond of niet? Wat deed je? weet Ze hebben zo zo'n bar, boys, pas op Waar zitten ze? Welke vallen? In de grote vallen beneden Die chinkopper, iemand sloop die chinkopper Iemand sloop die chinkopper, anders Ik die chinkopper niet staan Ik heb hem gedaan Nou alles is safe, ga gewoon naar beneden Oh ja, ik zie jullie Ja, je kan er moeilijk naast kijken, nee guys Strekt oh. er rechtstreeks Ja, regen, regen. regen absorb. Hij dropt, hij dropt Alex. Let's go, let's go. Ja, nog iemand gedropt. nice, Perfecte nice. perfect. No, ik heb ook mijn hoofd opgeblokt, dus je kunt er niks doen. Nou, hey, kom, we gaan hem inblokken. Ik heb er ja, ik echt zijn nog in. twee. Er zijn ook drie, drie, we gaan drie. drie, drie. In. We gaan ze uitkritten. <laughs> Allemaal met Betties. Ja, we gaan ze uitkritten met Betties. Oh fuck, weer als kids. Nee, blok het in, Alex. Blok het in. Nee, niet doen. Nee, niet doen, niet doen. Kom, kom, kom, nee. Moest ze ons wel niet proberen te killen toch? Het was een perfecte call. Ja, inderdaad. Ja, bro, diegene die hij dropt, jongen, ik zat ook heel te op hem. Ja, alleen die Jimbo's, was weet jullie trouwens. Nice, daar gaat eentje. Oh, daar is mout, daar is mout, daar is nout, er is Naut, je bent dood. No. Ja, hij is toch alweer online? Naut. No. Ja, Jongens, schrijf een cirkeltje, Naut, wat doe je allemaal? Voorhevens, <sat> voorhevens. Ze gaan voorhevens, pas op. Texen, texen, texen. Texen met de arrows, ze gaan voorhevens. Ik wil de kill. Dat is eentje. Ja, dat is de eerste kill, dat is goed. ga een roodtje, <lacht> die, die dan rond. <lacht> Ja, Zienige ja. mensen zeggen ze, hey wij trappen je in ieder geval niet. Goed fight nou, boys. Yeah. Flikkertjes, yeah. oeh, even f mute. Jongens, hoop ik heb je genoten van deze video. Laat zeker van like dat zou heel tof zijn. Check zeker even mijn livestreams, dat zou heel tof zijn. Ik ga wat vaker livestreamen, um, gewoon om wat entertainen te houden en mij ook wat bezig te houden, want ondertussen is België in lockdown, een beetje eng, een beetje scary, maar uh, ja, ik probeer nog zoveel mogelijk content voor jullie te maken. Dus check ook mijn me zeker eens bij mijn livestreams, heel tof. Survival server is bijna een jaar oud, besef je even. Bijna een jaar lang dat we op dezelfde wereld spelen met een heel toffe groep. En ik wil even een groot shout-out doen naar de Survival groep. Dus aan allemaal helden, naar alle donators die ondertussen ook voor het hele jaar lang die server open hebben gehouden. Want daaraan heb ik het vooral te danken. Mama, krijg ik een shout-out naar jou. Hoop ik heb je genoten van deze video. Hou je alsjeblieft even veilig. Check ook even mijn livestreams. En dan zie ik jullie de een keer terug. Later!